Yo, wie is het, van leuk Kijk naar een nieuwe video. Ik ben eens. en vandaag ben ik terug met een nieuwe video. Jongens, even een kleine intro. Ik ben ziek geweest en ik ben nog steeds best wel ziek. Ik heb een, zwaar, uh, ik heb een zware uh, luchtpijpinfectie gebeuren. vluchtwegen infectie, um, Waardoor ik dus heel veel moest hoesten, hoofdpijn had, um, oren die dempen, dichtspringen, etc. Het was heel kut. Um, het gaat nu wel veel beter. <coughs> Dit is ook de eerste video dat ik op opneem in meer dan twee weken. Uh, zelf maak ik ook nog niet eens naar school. Maar ik probeer nu wel wat video's op te nemen. Omdat het, uh, ja, het gevoel zit terug in. <coughs> maar uh, jullie zullen er een beetje aan moeten wennen dat ik een andere stem heb. Even en ook soms nog wat moet hoesten, kuchen, et cetera. Jongens, dit is een kleine info-video om te melden dat. Ja, jongens. Remake Kingdom begint weer. De comeback van Remake Kingdom. Jullie weten altijd dat ik altijd bij de Remake Kingdom servers ben geweest. Ik heb uh, koring geweest op revamp. Ik ben. Um, een groot YouTuber geweest op de vroegere RKD. Altijd actief geweest, ik heb altijd de project um, van zo'n project gehouden. En daarom ook boys, doe ik deze keer mee met Riemen Kingdom. Ik ben deze keer hertog, ik was eerst normaal koning, dat hoorden jullie ook allemaal in de video van um, Gerlof. Maar ik heb tegen Gerlof gezegd van bro, kijk, um, ik kan het nu niet regelen, ook omdat ik ziek ben. Ik heb het heel druk met school. Um, dus ik heb tegen Gerlof gezegd van een eh, man, ik ga het niet uh, allemaal alleen kunnen regelen. En toen heeft Gerlof gezegd van yo man, dan gaan we het samen doen. Hij is koning, ik ben hertog. Samen met uh, nog iemand, maar daar heb ik nog niet zoveel contact mee. En uh, ik ga voor het bouwen. Dat betekent niet dat ik kan bouwen, maar ik, ik ga dus bepalen waar alle forten staan. Uh, ik wil goede infrastructuur hebben. Allemaal wegen die naar de belangrijke punten leiden. Die escape plekken. Makkelijk, uh, ja, dat je overal gewoon makkelijk geraakt. Dat is altijd moeilijk geweest in het Monsa-landschap met al de sneeuw alle bergen. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat het makkelijk wordt bereiken alleen dat je gewoon iedereen makkelijk kan bereiken dat je gewoon altijd makkelijk kunt zien waar je bent en ja dat is gewoon mijn bedoeling wat ik ga doen voor de rest jongens, join even zeker de Discord nu beschrijving van Malzan, Journal zeker Malzan alle informatie wanneer de server open gaat etcetera etcetera, um, dat doet Gerlof uh, vanaf vandaag elke Um, elke dag upload ik nu een video om 8 uur. Met informatie over de server. Dus jongens, check ook zeker even Germ of zijn kanaal. Dat staat in de beschrijving. Like de video. Join zeker dan. Support my boys. We gaan fucking haar kanaal op Malzan. Um, informatie over wat er met Lens gaat gebeuren komt ook gewoon morgen in een video online. Uh, jongens. Ja, yeah, laat even de like achter. En ja, we gaan knallen, man. We gaan knallen. <middels> I ah.